Goedendag, welkom bij LeboRent. In dit filmpje gaan we u uitleggen hoe het werkt bij LeboRent verzorgd compleet. Dat houdt in dat LeboRent, wij als facilitaire dienstverlener, ervoor zorgen dat al de materialen die u bestelt, of via het internet of in samenwerking met ons, dat naar uw locatie toe gaan brengen. De materialen worden opgebouwd, opgeleverd, de show die wordt voor u gedraaid, daarna worden de materialen weer gedemonteerd en getransporteerd naar ons magazijn. Kortom, LeboRent verzorgd compleet, van A tot Z. Kiest u voor deze optie, dan weet u zeker dat u alles onder controle heeft. Graag tot ziens bij LaboRent.